Hallo. Houten vloeren en luxueuze interieurs gaan hand in hand. En dat kan je ook zien in deze schitterende loft die bijzonder smaakvol werd ingericht en een tijdloze sfeer ademt. De bewoners kozen voor de leefruimte, de hal en de slaapkamers dan ook zeer resoluut voor parket. De lichte grijs-bruin tinten van de 15mm Loire vormen de perfecte basis voor de lichte kleuren van de wanden en het zorgvuldig uitgezochte meubilair. De Loire is een van de meest populaire parket vloeren van La Legno. Hij leent zich uitstekend voor een dergelijke eigentijdse look. Design is immers gebaseerd op eikenhout uit de ABC-klasse. Kwaliteitshout met flatterende kleurnuances, hier en daar opgesmukt met een klein knoopje. Kiezen voor een ABC-vloer is kiezen voor een parketvloer met een vrij strakke, maar toch natuurlijke elegantie. De toplaag van deze vloer is gerookt en daardoor kleurt het hout donkerder aan en verkrijg je een warme tint die de kamer meteen gezellig maakt. Om de houttekening extra te accentueren en de vloer zijn verfijnd karakter te geven, is de loire ook licht geborsteld. Tot slotte wordt de afwerkingslaag met witte olie aangebracht die aan het eikenhout die mooie, lichtvergrijzde eigenheid geeft die de loire typeert. Op de website van LaLenio worden alle technische aspecten van deze betoverende vloer in detail uitgelegd. En ik hoop alvast dat deze video je geïnspireerd heeft bij de keuze van jouw parket. Geniet van je LaLenio vloer!